Daar gaat de wedstrijd van start. Natuurlijk weer de lange bal. Tariq Everen in de richting van Ali Akla. Kop door. Maar kan worden opgeruimd door de verdediging van Excelsior. DVS sluit door uh, middenveld. Een paar keer uh, heen en weer koppen nu. Nu Excelsior in de balbezit. Vloedgraven. Nu de overname van. Uh, Excelsior, Pienterman volgens mij, krijgt hem. Veldkamp naar de overkant, naar Esaf Savi gaat schieten. De bal blijft, valt een beetje stil. En, uh, valt, valt daar binnen. nou werkelijk het doelpunt? Nee hoor, is afgekeurd. Hensbal. Hensbal. Nu uh, Ali Akla, strakke bal. Aannemen, schieten, kappen, nee. Ach, jammer. Overname weer van uh, Koen Vloedgraven. Op de huid gezeten. Dit wordt een eeuworp voor uh, DVS. Veenhof, Bal in de diepte. Sprintduel. De Romion is snel, maar uh... oeh, deze bal die gaat nou. Anderhalve meter naast. De grootste kans uh, voor DVS. Uh, veroorzaakt door een speler van Excelsior. En de sprint in de Romion. DVS uh, gaat door met de corner bal met links voorgegeven. Akla kan die minstens zijn bezit houden. Dat lukt. De bal ook voor. In de, vijf weggewerkt. Door, uh, in de vijf meter weggewerkt. Nog een keer uh, Nassim Elblak. Tweede bal. Ja, heel goed. Mooie, uh, mooie, mooie voetbeweging van uh, Remyon. Op snelheid. Jeremy Jonker. Jeremy Jonker. En ja! Nee! Oh, fantastische aanval. Snel. Jeremy Jonker die hem strak voorgaf. En Benjamin die hem naast poetst. Scheterke Ali Akla draait weg. Wordt in zijn rug gelopen. Gaat door. Schiet hem op de paal. Dat is heel erg zonde. Gaat daar een driehoekje plaatsvinden tussen Quincy El Ablak. En Harry Pinassi? Ja hoor. Waarom zo moeilijk? Maar goed. Doe maar. Ablak. Ablak. In het zijn het. Mag best een keer tussen de twee palen. Ja. Lange bal. Binnengehouden door uh, Jasper Veldkamp. Ezaf Savi. Leemhuis. Combinatie. Dit is mooi. Een uh, strakke bal voor de kool langs. En het is uh, Pieterman. ...die hem keurig binnenwerkt. Een beetje een saalvoetbaldoelpunt. Huwke Penterman inderdaad, niet Pinterman, Penterman. En uh, zo komt uh, Excelsior in de 36e minuut op een uh, 1-0 voorsprong. Hallo, hallo. Rumion, bal terug. Uh, keeper besluit denk ik, om gewoon weg uh, te schieten met zijn verkeerde been. En uh, zo wordt het een corner voor DVS. Je hoeft hem niet te pakken mogelijk terug Korte variant weer met drie man in de hoek. Werkover. Nu uh ja, het is het doelpunt voor DVS. Het is uh, vanaf de rand van uh, de 16, 20 meter, is het uh, Koen Vloedgraven die uh, de 1-1 aantekent. Kort na de 0-1 van Excelsior uh, komt DVS terug in de wedstrijd. En uh, daar uh, wil uh, Excelsior maar wat graag van profiteren. komt hij? Zeer snel geschoten. Is een goede redding van uh, Melvin. Prima reden, redding, ja, voeten. inderdaad. Schot was van uh, Werkhoven, dacht ik. Had hij gelukkig goed voor DVS. Dat was buitenspel. Ali Akla uh, staat nu in de spits. Wisselt een beetje af met uh, Veenhof. Druk van uh, Excelsior. Pakt dit, uh, ja, dit pakt gelukkig goed uit voor DVS van de Beten met een uh, voetzoeker. El Ablak. Kijken naar. Uh, als mogelijkheid vloedgraven naar uh, Aliakla, beetje moeite met de bal, zoeken, uh, wachten wat te lang, waardoor uh, niet echt een duidelijke keuze was. Dit is uh, El Oblak, bal in de 16 gespeeld. Nou, Roubion, goed afgewerkt hoor. Ben je meer Roubion? DVS komt op een uh, 2-1 voorsprong. en uh, zo leidt. Uh, Nassim El-Ablak met een goede voorzet, uh, voorsprong voor DVS in. Langdurig balbezit. Echte kansen kwamen er niet, maar uh, uiteindelijk uh, werd het geduld beloond. Tim van den Berg. Henswald van uh, Gerritsen-Mulkus. Uh, Veenhoff gaat door, is dus, uh, de twee kwijt. Geeft hem uh, keurig Ontzettend mee. Zet goed. Naar Roemion. die gaat uh, richting uh, de 16. Heeft geen medestanders, uh, dus ze moet zelf wat gaan verzinnen. Zoekt de verre hoek. Ja. Heel jammer, mooie poging. Ah, Benjamin heeft al zoveel gegeven. Hij, hij is ook aan het strekken. Rekken en strekken. Hij moet uitkijken voor zijn uh, hemstringetje. Nikora in duel met uh, Penterman. speelt uh, vast daarin. Kan hij hem in de ploeg houden? Ja, dat lukt. Over het been heen en het is uh, overtreding. Ik zag niet of het binnen of te buiten was, maar uh, ging over het been van uh, Naieboer. Elblak, oeh, raakt hem uh, vol, maar uh, anderhalve meter te hoog. Weinig, uh, nou ja, misschien iets wat op, wat, op het houdt met Kramp gevallen. Maar... Van Werkenhoven naar uh, Veldkamp. Gerritsen van Mulkus, Penteman, opletten nu. is buitenspel. Een aantal uh, supporters van, uh, en de staf van uh, Excelsior dacht, maar het was redelijk snel hier duidelijk uh, zichtbaar dat, die, uh, dat de grens voor buitenspel vlakte van uh, Werkhoven. Nog één keer, nee. Oh, ik heb wel een paar keer nog één keer. Smit, Smit naar... Uh, ja, oeh, nou ja, naast. Penteman. Dat was Willeke uh, knijpen. Ja. Anikora ja. wint dat duel. Houdt hem ook binnen. En uh, de het nu mooi geweest. Zo wint uh, DVS uh, met 2-1 van uh, Excelsior uit reizen. Peter Wesseling, allereerst van harte gefeliciteerd. Uh, we hebben naar een hele interessante wedstrijd uh, gekeken, denk ik. Ja. Volgens mij ook wel. Eerste helft, uh, denk ik, de bovenliggende partij. Uh, ja, afgekeurde goal. Uiteindelijk toch. Uh, ik weet niet waarom die waarom afgekeurde, volgens mij Hens. Uh, ik denk wij hebben een paar hele goede kansen. Twee, drie, vier goede kansen, denk ik. Uh, Daar niet te scoren. En uiteindelijk uh, vanuit de afgeslagen bal, uh, Koen uh, de 1, 1 maakt ook terecht, denk ik. Ja, tweede helft was uh, moeizaam. Uiteindelijk, geloof ik, één kans gehad. Denk ik... Maar dacht jij in de eerste helft ook niet van, oh het zal toch weer niet gebeuren dat we, dat we zoveel kansen krijgen. Want dat is eigenlijk de afgelopen drie wedstrijden ook steeds zo geweest. Hè? Dat je in de rust eigenlijk voor had moeten staan. En dan uh, ga je toch nog uh, de bietenbrug op. Nu uh, uh, ja, dacht ik ook, uh, o, gaat het weer goed? Nou ja, kijk, uh, uh, ze, ze hebben natuurlijk die verwerking over en Penteman penteman eronder. Uh, ja, het blijft gevaarlijk. Hè? Ze kunnen ook wel vanuit de omschakeling wat doen. Uh, ja dat kan altijd. Het gekke is dat we, ik denk in alle drie de voorgaande wedstrijden meer kansen hebben gehad, misschien ook wel betere kansen. Uh, ja en dan heb je nul punten uh, ten opzichte van deze wedstrijd. Uh, maar ik vond wel dat we goed stonden, met name de eerste helft ook redelijk niveau haalden aan de bal. Uh, ja, in het tweede helft was allemaal net, net even iets minder, uh, zeg ik, jongens. Van. Ja, dat is natuurlijk ook wel best wel gek in deze fase. Uh, jongens, Ali natuurlijk een tijdje geblesseerd geweest, ben nou een tijdje geblesseerd geweest. Ja, die moeten dan toch doen. Uh, dus op zich is dat ook, ja, ook wel weer niet zo gek. Alleen ja, als trainer uh, zie je dat liever niet. Uh, nee. Maar dat kwam natuurlijk ook omdat ze echt ongelooflijk veel uh, gegeven hebben. En uh, ja, dat is Quincy natuurlijk ook, maar die is lichamelijk zo beren, beren sterk. Die houdt dat gewoon vol hè. Ja, Quincy heeft uh, natuurlijk al anderhalf jaar uh, heel veel gespeeld. Uh, gewoon heel breidwillig. Uh, ja, hij doet gewoon wat er gevraagd wordt en, en, en meer. Uh, dus uh, eigenlijk de hele helft al wel, maar dat vond ik eigenlijk uh, hoek. vond ik heel matig in, aan de bal, initiatief. Uh, ja, en daarna heb ik, vind ik toch best wel redelijke wedstrijden afgeleverd. Uh, ja, met niet altijd gegarandeerd uh, dat, je, dat je wint. Uh, ja, vandaag waren we uh, ja, de gelukkige, ik denk ook wel, verdiend. Uh. Heb je er nou heel veel aan gehad dat jij uh, de speelwijze van Excelsior 31 uh, ja, redelijk goed kent? Nee nee, nee, nee, ik denk het niet. Ik bedoel, uh, we hebben niks anders gedaan dan uh, afgelopen wedstrijden. Het is wel na afgelopen week, hebben we wel gezegd, te leden. We zakken gewoon iets meer in. Op het moment dat we de bal niet hebben, uh, dus normaal gesproken altijd ver vooruit. Uh, kost het heel veel energie, het moet allemaal op elkaar afgestemd zijn. Uh, ja, het is natuurlijk wat makkelijker als, je, als zij de bal hebben en jij op eigen helft komt te spelen. Het is dus wat makkelijker te organiseren met elkaar. Dus dat hebben we wel gedaan. Vandaag niet zoveel van gezien. Behalve zeg maar, de laatste 15 minuten waarin je wat teruggedrongen wordt, ja, dan zie je toch dat we het. Uh, niet helemaal meer op kunnen brengen, niet echt druk op de bal hebben, waardoor ze toch uh, een aantal keren de 16 meter de bal ook kunnen inspelen. Dus ja, kan ook maar zo een keer verkeerd vallen. Je was uh, vandaag ook uh, duidelijk uh, verbaal uh, aanwezig. En met name op die momenten dat je ja, die, die verdediging uh, goed opgesteld wil, wil zien staan. Hè? Nou ja, in ieder geval dat we druk op de bal hebben, dat je niet wordt uitgespeeld. En waardoor je ergens anders uh, weer uit moet stappen met alle gevolgen van dien. Uh, ik zag ook wel dat de jongens er doorheen zaten. Uh, ja, het, het is ook gewoon emotie. En, uh, ja, ja, dat, ja. Toch, Toch uh, moet je trots zijn op je jongens dat ze deze teamprestatie uh, hebben verricht na uh, zulke, zulke teleurstellende uh, resultaten. Ja, nou, absoluut. Uh, ik heb ze ook gezegd, ik had eigenlijk voor het eerst deze week dinsdag en donderdag het gevoel dat we er weer samen voor stonden. Er is best wel heel veel gebeurd de afgelopen weken, op allerlei vla vlak zeg maar. Ik uh, nou ja, ja, uh, hoef niet over uit te wijden, maar uh, dan is best wel, het was, ik vond het heel lastig om die groep bij elkaar te houden. En, en, en het gevoel dat we samen toch voor streden. En, uh, nou, dat gevoel had ik met name donderdag heel sterk. Uh, ja, en hoe dat ontstaat weet ik niet, maar uh, ja, ja, rustig blijven, kijken of je op de inhoud kunt blijven. Uh, ja, dat hebben we geprobeerd en uh, wat ik al zei, ik had donderdag echt het gevoel van de training afkwamen van uh, nou, hiervoor ben ik trainer geworden. Hè. Dat, je een, dat je een elftal ziet die, die samen iets wil bereiken en uh, nou, ik denk dat we dat ook vandaag hebben laten zien. Namens alle supporters en uh, namens DVS TV, ik zou zo zeggen Peter, hou vast. Ja, zeker. En, en, en, en, kijken, hoe nou en Het scheelt natuurlijk ook als je uh, weer wat aanvallers terug hebt. Uh, natuurlijk ben je hem in de tijd niet gehad, dat is natuurlijk hartstikke belangrijk voor ons. Ali die uh, uh, die, die weer bij is, kennis fit. Uh, nu valt Stef dan af, hè, maar ik verwacht dat hij ook wel weer, uh, weer aanhaakt. Uh, dus we hebben gewoon de hele tijd gewoon uh, ja, weinig keus gehad. En, en uh, zieke Boeg uh, wordt wat minder, Matek zit er aan te komen, Adriaan uh, zit er weer aan te komen. Uh, ja, dat zal ook allemaal wel bijdragen aan uh, uh, meer kwaliteit en, en meer, uh, meer niveau op de trainingen en meer niveau in de wedstrijden. Dus. En nou uh, op naar de groene. Volgende week tegen? Ermelo uh, Noord. Uh, Noord, zo oh, ja. ja, ja. Gaan we doen. <laughs> okay. Succes ermee.